Goedemorgen, het is vandaag 6 september, ik wilde augustus zeggen, maar 6 september. Ik ga zo weer naar een stage en vanavond zit ik in de gym. Ga ik oefeningen doen, want ik kan geen armoefeningen of rugspieren, want dan ben ik te zwak Fijn en ik wil geen armoefeningen of rugspieren doen. Vooral geen rugspieren omdat ik mijn rug niet veel rekken. Dus dan maar, armhoffelingen. check hier achteraan. Ik noem het make-up nog. Zie ik in één keer. Ik zie er niet uit. Hm. Maar oké. Um. Ja, dat is mijn timer dat ik weg moet gaan. Oké, okay, ik zie u vanmiddag weer. Ik heb een beetje haast. Een klein beetje. Doei. Nou, Goedemiddagavond. Even mee te zitten. Het is ondertussen zes uur zullen hier wat eten geven. Ik ga zelf eerst wat eten. Ik valt bijna van mijn stokje. Ik had vandaag school. Eerste officiële schooldag. Um, een lange dag. Ik had een jurk aangenomen. Ik dacht het gaat heel regenen dus het wordt wel benauwd. Het is een jurk aan. Blijkt dat het niet gaat regenen. Maar dat het wel benauwd is. Dus vanavond gaat het regenen. Ik heb gisteren uiteindelijk niet veel sport meer want ik dacht ik kan twee dingen doen. Eén ik kan gaan sporten. Of twee, ik geef mijn lichaam een dag rust en ik ga de dag daarna sporten. Nou, ik heb besloten om de dag daarna, dus woensdag, het is zes, zeven, of acht, wat is het voor dag? Het is sowieso woensdag, ik weet alleen niet de datum, nee ik weet de datum niet, sorry jongens, ik dacht dat het zevende was, maar ik weet niet zeker. Ik heb ook, omdat ik zeg maar, ik had eerst dit soort oorbellen in. Maar eerst zeg maar een soort ijzeren oorbellen in. Omdat ik scooter en met deze oorbellen gaan die los en kapot weet ik het Dus dat wilde ik niet. Dus ik had van die gekopen, gekocht, ding gedaan. En nu zie ik dat deze oorbel gewoon normaal is. Maar deze oorlel is een beetje ontstoken. Je had ook een soort witte. Ja, een soort witte rand, dus die heb ik open gemaakt. Toen zag het heel rood en er komt steeds een beetje ja, niet pus uit, maar er komt wel een beetje waterig iets uit. Dus ik weet dat het ontstoken is. Dus ik heb wel gewoon mijn eigen gouden oorbellen weer in. Uh, want goud kan ik gewoon goed dragen en daar ben ik niet ja, aan voor. Echt zilver ook niet. Maar goud zorgt ervoor dat het niet ontsteekt verder, maar met anderen zoals het nekpa, dit bronzen of weet ik het, dat plastic gebeuren gaat het wel, um, ja, infecteren. Vanavond sporten om even die woede, verdriet en andere emoties eruit te halen. En dat ik de morgen dan iets vroeger op school kom om eraan te zitten. En er is staking ook nog, dus ik ga ik met de scooter morgen. En dan dat ik iets vroeger op school ben, dat ik er alvast ga werken aan. Want tijdens de les ga ik me focussen op de les. Na de les ga ik me weer gaan focussen op mijn examen. En dan kom ik zo snel nog in leven zodat ik... Toch nog een soort van voorloop en dat ik mijn B-examen gewoon weer kan inleveren en dat ik gewoon weer rustig op de rails zit. In plaats van dat ik nu drie examens moet doen, want dat is too much trash. En ik dacht ik heb geen 10.000 stappen gelopen, maar wat, heb, wat heeft deze onhandige kluns gedaan? En dan klaar was met mijn gesprek met mijn mentor. Mijn hoofd gewoon een beetje vol Dus toen dacht ik ga wandelen. Wij altijd bij mij wandelen en ik wandel zo naar de bus die het verst van mijn school staat en dat is echt drie kwartier lopen misschien een half uur maar dat is echt teringver lopen ik had pijn in mijn poten jongen och och och maar uiteindelijk heb ik 11.000 nog wat stappen gezet en dat is totaal 122 minuten lopen ik was verbaasd en ik oh yes ik heb het 10.000 stappen gehaald plus twee liter water is echt goed vind ik Medicatie. Ja, medicatie. Het is Nice uh, skin Gummies. hartjesgummies, gummies. E. Voedt de huid van binnenuit. Nou, mijn huid is niet perfect zoals je kunt zien. Echt heel veel onzekerheden. Komt ook omdat ik buisjes uh, had. En heel vaak buisjes uitknip vroeger. Nu doe ik het niet meer. Bijna niet meer. dat ik enorm stress had. Dan doe ik het nog wel eens bij mijn armen. En wat dan ook. Zoals hier bij mijn arm. Ik weet niet of je het zien. Hier dit vlekje. Dat is heel slecht. Maar toch doe ik dat uit stress. Dat heb ik in de zomer van 2015, 2016, had ik dat heel erg. Had ik heel mijn ditse arm, was helemaal onder de rode bulten, vlekken en, en littekentjes en, en noem het maar op. En deze was helemaal onder, mijn huid zat helemaal onder. Het was een hele slechte periode. Nu merk ik ook dat ik op zoek ga naar die bultjes. Want ik heb nu ook heel erg, maar ik ga gewoon heel hard werk En dan morgen vroeg opstaan. Ehm um, ik ga me nu ontkleeden. Doei.